Mijn naam is Chris van der Waag. Queer, Chris, gender Ik ben 66 jaar jong. Ja, enorm. In 1989 kwam ik ermee in aanraking. Mijn jongste broer is toen overleden aan, HIV uh, AIDS op 34 jaar leeftijd. En in die periode heb ik, en zijn partner ook, heb ik ongeveer 17 goede vrienden en kennissen verloren. Ja, dat hoorde ik toen een beetje bij het leven en in het hier en nu ben ik uh, momenteel zes jaar uh, mantelzorger voor uh, iemand met HIV en cefalopathie. Dat is een hersenaandoening. Dat komt niet meer zo vaak voor. Dus voor mij is het nog steeds heel dichtbij HIV en AIDS. Ja, schijnbaar. <lacht> ik denk dat het geluk daar ook een rol in speelt. Maar nee, condooms was toch iets wat, uh, ja, dat was het enige wat we konden gebruiken. Toen ik er dit jaar uh, mee begon, voelde ik ook echt in mijn lijf, in mijn hoofd, in mijn hart, dat er een enorme angst van me afviel. En ik wist dus eigenlijk niet dat die angst daarvoor zo groot was. Was. Ik gebruik ze iedere dag. Ja, dat gaat me heel goed af. Het is een één keer per dag een pil slikken. Ja, geen enkel probleem. Jullie, maar ook ik als ouderen. Seks is heerlijk. En dat moeten we erin houden. Zolang je dat kunt. En we kunnen het heel lang. Uh, en PREP is fantastisch dat het ook voor mij beschikbaar is, maar ik zou vinden en willen dat het voor alle ouderen ook beschikbaar komt.